je wel eens een blush. Jongplot heeft een aantal verschillende blushes, waaronder een, een losse poeder, een gewone poeder, maar ook een crème blush. Deze is heel makkelijk in gebruik en breng je op deze manier aan, gewoon met je vinger, pak je een beetje, je verdeelt het over twee vingers en eigenlijk op de appelsjes van je wangen breng je wat kleur aan. Deze is super zuinig in gebruik. En geeft meteen een mooie, uh, mooie glans, een mooi kleurtje op je gezicht. En je ziet er meteen weer frisse stralend uit.